Computers, smartphones, social media maken ons leven natuurlijk op vele manieren een stuk makkelijker. Maar die digitale prikkels die zorgen ook voor veel overbelasting. Denk aan bijvoorbeeld stress, denk aan een doffe vermoeide huid, maar ook afbraak van collageen en elastine. Met een digital detox geef je zowel je lichaam als je geest echt een break van al die digitale overprikkeling. Je krijgt een verzwaard deken over je heen en een bandeau om waar hele rustgevende muziek uitkomt. Tijdens deze 60 minuten behandeling kun je je volledig loskoppelen van deze digitale wereld. En tevens geven je, je huid ook echt een enorme booster. Rennen, vliegen, achter je computer, even op je telefoon kijken. Het is heerlijk dat er nu een digital detox behandeling is bij Chris. Goed voor je huid, maar ook heerlijk om een uurtje helemaal voor jezelf te worden gelanceerd en te ontspannen. Ik raad het van harte aan. Dankjewel Chris. Ik heb vandaag voor het eerst de digital detox behandeling bij Chris meegemaakt. En het was een hele bijzondere ervaring. Je pakt niet alleen je buitenkant mee, dat dus je loopt met de stralende huid naar buiten. Maar ook de binnenkant wordt dit keer eens goed aangepakt. De ontspanning die je voelt door de dekens, door het masken, door het geluid. Je bent helemaal los van de wereld. En als je na een uurtje ja, weer mag landen, dan voel je je ontzettend opgefrist, vol energie. Dus ik ga de digitale jungle weer vol vertrouwen in.